U zet zich in voor een provincie waar inwoners met veel plezier wonen, werken en recreëren. De inrichting van de omgeving, een vitaal platteland, goede bereikbaarheid en een sterke regionale economie zijn uw doelen. Ook sport helpt deze doelen te realiseren. Ja, met sport is veel te winnen. Sport brengt ons dicht bij natuur, draagt bij aan volksgezondheid, verbindt mensen en is goed voor de regionale economie. Ook ik, Kirsten Wild, woon graag in een aantrekkelijke provincie. Een provincie waarin je vrij kunt fietsen en paardrijden in de bossen. Veilig kunt zwemmen, varen en vissen. Kunt sporten in eigen tijdse en duurzame accommodaties. Je sporttalent kunt ontwikkelen en kunt genieten van aansprekende topsportevenementen. Topsport stimuleert de werkgelegenheid en het imago van uw provincie. Dus geef de ontwikkeling en begeleiding van jonge topsporttalenten ruim baan. Investeer in de organisatie van belevingsvolle topsportevenementen. En ondersteun vooral gemeenten, sportaanbieders en andere maatschappelijke organisaties in het sluiten van regionale sportakkoorden. Met dit alles versterkt u de gezondheid, sociale samenhang en economie tot in de haarvaten van uw provincie. Want de sport wordt de provincies aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren. Ook uw provincie wint veel met sport.